Okay, oh, dit is die, die? Die oh. is die map van die nieuwe film. Nu weet ik het. Dit is die map van die nieuwe film van... waar ze uh... ja. zo in die uh, kamer in gaan. Ja. Oh mijn god. Sick oh. toch? Dit is wel vet. Dit is killing. Ja. Oh, daar zijn ze. Zo... Oh, oh effe is goed. Ik heb gelijk een kill. Oh. Ja, oh. Ik kill. heb ook een killetje. Ik heb er twee al. Oh, dat... kill okay, ik ben dood. Oh my god. Heb je dat, dat enge wezen weer daar bovenop staan? Oh. Hier bovenop dat ding. Ja. Met die brillen, met die bril. En we ja, dat liggen. is dat gekke wezen van die film. Oh, flank, flank, flank, flank, flank. Hier is de trappie misschien. Oh, oh, triple kill. Zit de trappie? Hé, hey, ik heb het gevonden. Oh, ik wil naar. Ja, fuck, ik kan niet meer. Ik wil het ook weten, ik, oh, ik kom maar cool. Kom, in die, in die bar. Ik heb het gevonden. Waar is het lightsaber hebben? Ja. Nice. Oké, okay, ik, kom, ik kom eraan. Kijk. Hier is ze naar beneden. Kijk, kijk, En hier? Uh... Aan het einde. Oh ja. Oh ja. <laughs> oh, sick, sick, sick. En hier naar links. Ah, dit kan maar niet. Links, we moeten open kunnen oh. krijgen! Op een of <laughs> andere manier! Hier <laughs> oh, zit ie! Ik yeah, kom I, eraan! Hij zit hier! Hier zit de lightsaber! Ja. Yeah. Er komen echt gewoon alle figuren van Star Wars komen in deze game. We nee, ze! Ja. Ja. Ah. Waar is hij? Waar is hij? Nee. Niet. Ah, ik niet. Egent punt. voorgeschoten. Ah, Nee, daar zit ja, ze. Ja, Oké, okay, een granaten op. Precies een granaat op. Ik ook. Kijk ik ben hier. Overtime. voor ga heel tijd oppakken en als hij dan dood, dan ligt hij. Kom op. Nee. Nee. Nee, ik was er. Hij is helemaal verder. Ik heb nu. hem, ik heb hem, ik heb hem. <laughs> heb hem voor je alleen. Wat is Nee! Holy shit! We gaan ook met z'n allen ervoor, joh. Ja, dat is mooi. Dit is Zo echt een emotioneel teamwork, joh. Ja, dit is heel emotioneel. Ja. Kom op, kom op, daar is nog iemand. Juist, ga, ga, ga, ga, pak hem. Ik, ik moest hem, ik, ik kon niet gaan. Ik werd helemaal beschoten, ik heb hem alleen even opgepakt. Voor je. Ja, het is over, denk je. Nee, nee, dat kan niet. Dat kan niet over Jum, zijn. Ja. Oh. Het is nooit niet over. Nee! Waar? Dat hadden we echt niet opliezen. Oh, oh. oh man!